De afgelopen tijd uh, krijg ik veel vragen over uh, mijn fiets, de VanMoof S3, dus ik besloot, uh, ik zet het heel even op een filmpje. Um, mocht je zelf nog uh, overwegen om een uh, VanMoof uh, aan te schaffen, onder een beeld verschijnt een, uh, een uh, kortingscode, um, die code die uh, geeft je 100 euro korting. Als je de fiets aanschaft in combinatie met uh, Zoals ik heb gedaan, de uh, bagagedrager uh, en uh, fietstas. Um, maar ook in combinatie met uh, een uh, verzekering. Uh, of uh, onderhoudspakket die je kunt aanschaffen. Um, ja, ik heb de eerste 100 kilometer erop zitten. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik heb er even over na moeten denken. Uh, voordat ik overging op aanschaf. Maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Um, nou, hij hij fietst gewoon echt top en ja je koopt deze fiets niet voor de fiets niet alleen voor de fiets maar met name ook voor uh, uh, voor het gadgetgehalte gehalte wat erop zit hij staat nu uh, op slot nou, je ziet geen slot maar ik zal dadelijk laten zien hoe je hem op slot zet en uh, hoe je van het slot afzet hij maakt verbinding uh, uh, met je telefoon hij weet dat ik er ben en ik druk het knopje in en ik kan nu de fiets ontgrendelen. Hij gaat aan. Ik zie op het display, want dit is dus het display van de fiets, hoe vol de accu nog is. Nou, ik moet niet heel lang meer gaan fietsen zie je, want het is tijd om de fiets te, op, op te gaan laden. Um, ja, het, het design is natuurlijk helemaal super. De lamp zie je, die heb ik ingesteld dat die zich aanpast aan het daglicht. Uh, dus die is uh, nu zie zien hem dimmen, Hij gaat nu uit want ik sta hier een beetje in de schaduw. Um, wil ik de fiets op slot zetten, dan is het heel makkelijk. Dan uh, trap ik en hij gaat weer op slot. Ik was net te laat met het slotje, maar dan zie je het slotje hier in beeld. En hij staat op slot. En je, uh, je gaat uh, je ding doen. Ja, verder, ja je ziet uh, qua design is het vrij uh, minimaal wat je ziet. maar Dat, ja, dat maakt de fiets uh, wat mij betreft uh, mooi. Uh, het zadel uh, is even wennen in het begin, um, maar uh, ja, nu ik uh, uh, inmiddels uh, 100, uh, ruim 100 kilometer gefietst heb, uh, is het echt perfect en hij past gewoon ook heel mooi uh, bij, uh, bij het design van de fiets. Um, ik heb zelf ervoor gekozen om er uh, ook een tas bij uh, te bestellen. Nou, ik heb ook gebruik gemaakt van die uh, kortingsbonnen, dat, uh, uh, dat uh, ja, komt er mooi bij eigenlijk. Um, ja, je ziet ook op het stuur, vrij minimaal, je vindt daar een fietsbel. Dat is dezelfde knop waar ik hem net ook mee van het slot af heb gehaald. En verder zie je een knop, dat is de boost button. En op het moment dat je wegfietst, geeft die net dat setje extra, waardoor je in min van de tijd op de maximum snelheid zit, dus je bent lekker vlot weg. Ik, ik ga weer fietsen. Het is genieten. Dus ik zou zeggen, mocht je twijfelen, niet langer twijfelen, gewoon doen.